De boerderij van Katie en Bob Hallo, ik ben Katie en dit is mijn varken Bob Dit is mijn huis waar mijn familie woont Dit is mijn kamer, hier speel ik met Bob Ik woon op een boerderij Dit is mijn pap Ik ben Rick dit is Mimikor, zij is een dierde aard. Als mijn vrienden op bezoek komen, spelen in het bos. Kun je Bob vinden? Bedankt voor je bezoek! Oink! Oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink.